Frissere. je? Ja. Dank jullie ja. wel voor het. Ah, ze was weg. Dan, ga nou, zitten om mijn been. Ja. Wat ik wel. Nou ah, zo. Bedankt voor het kijken. Wat een mooie modeshow heb jij gedaan. Vond jij hem niet mooi? Nee. Ik vond hem anders heel erg mooi. Nee, nee een, tijger! Een, tijger! Een, tijger! een tijger. Een tijger. Een tijger. We hebben een tijger in onze familie. Wil je meer een show van mij zien? Baba. Pepe, pepe, pepe. Like dan even deze video en abonneer je op Berbers kanaal. Dat doe je nou op het rode knopje te drukken. Tot de volgende keer allemaal! Tot de volgende keer! De familie Romein!